Tiktok uh, in plaats. Uh, nee, dank je. Ik blijf gewoon staan. Gast, ga nog gewoon even zitten. Jo, ik blijf gewoon staan. Oké, okay, prima. Uh. Oké. Okay. Teun, hoe zou jij je band met Tiktok omschrijven? Nou, wel goed. Eigenlijk wel gewoon chill. Ik heb wel echt het gevoel dat hij me heel goed kent. Maar aan de andere kant is het weer heel random wat hij doet. Dus ik weet het eigenlijk niet zo goed. Raad eens hoeveel marshmallow ik een één keer op kan. Ja, en wat uh, mis je dan precies in deze relatie? Relatie, gadverdamme, doe even normaal. Ja, wat is er mis met jou, joh? 15 marshmallows. <laughs> en als jullie chillen, wat doe je dan zoal? Ja, dat is eigenlijk afhankelijk van hem, waar hij op dat moment zin in heeft. Hé, hey, Tuin. Hm? Ik heb een legging besteld. Die zorgt ervoor dat je echt een enorme reet krijgt. Boeien? Nou ja, dat bedoel ik dus. Ja. Gewoon een beetje gek, maar wel grappig of zo. Hm. Ja, ja oké. Okay. Hoe lopen? Is dat iets voor jou? Je mond houden? Is dat iets voor jou? Ehh. Uh. Uh. Ja, dit uh, voelt niet als een gezond gesprek. Oh, no oh shit. Uh, we doen een quest, ja? Gewoon wat vragen over elkaar om de vriendschap te testen. Oké. Okay. Nou, dan is het goed naar jezelf en schrijf op, ja? Waar word jij nou gelukkig van in een vriendschap? <tied> Cheers to wish, you were here, but you're not. TikTok, uh, schrijf je mee? I got my pictures out of Georgia, oh yeah shit. I got my weed from California, that's that shit. I took my girl up to the north, yeah badass bitch. Here comes the sound, do do do do. Here comes the sound. It's alright. right, do do do do do do do. Here comes the sun. Do do do do. Here comes the sun. It's alright. It's alright. Do do do do.